Ik uh. Mensen, ik pak nu mijn boeken en ik ga op naar de eerste les. Yo mensen, we zijn aangekomen in de eerste les ICT. En ze gaan mijn video's kijken op groot scherm. What the fuck. De eerste bedankt voor de vragen. En de tweede, dit is een Q&A met Pundi de Dus geniet. Ik denk dat iedereen dat moment al eens heeft meegemaakt dat ze uw video's kijken op groot scherm in de klas. Als YouTube-raad, dat wel. Ja, yeah. <laughs> het is een beetje fucked up. Maar oké. Okay. Tomaal is. <middels> Tomaal is. Tomaal is. is. Mensen, dit is mijn smart school. En kijk naar mijn fucking profielfoto hier. Ik heb ze net, net gedaan met ICT, en uh, ik ga nu op naar Frans. Yay. Oh, oh, ze komt. Hey. oh. Ja, wacht. Views. Ze zijn in de cool koelkast van niet? glas. Absoluut. Views. Meisjes. Views. Dus ja, nu zullen we zien wat de speeltijd brengt. Mensen, ik zit hier nu alleen in de klaslokaal, dus we gaan een beetje lol hebben. Hey. Dus um, dit zakje chips hangt vast in deze automaat. Dit is heel kut. Ja. Hij hangt vast aan. Oké, okay, mensen, uh, ik zit hier nu in de zaal en we hebben beeldende vorming, uh, niet super vet gemaakt, denk ik. Het is installatiekunst, dus check het uit. En dit hebben we gedaan met die portretten. Dus de <lacht> Beeldende vorming voor mensen die niet snappen wat dat betekent, is eigenlijk een soort van peo plastische opvoeding. Jong mensen, ik ben nu in de les. Uh, ik ben als eerste hier. Dat kunt u misschien wel horen. Ik ben hier Hans alleen Mijn pennenzak. Struggles in de les. Oh, mijn god. Jongens, school is bijna gedaan. Als de bel gaat, ga ik ook stoppen met vloggen. Ik ben dit aan het fluisteren omdat iedereen even oefening aan het maken is, maar ik ga dit op de lijstje zetten, zouden jullie mij goed kunnen horen. De les is bijna gedaan. Ik zit hier stiekem te vloggen. En vanaf dat de bel gaat ga ik ook stoppen met deze vlog. Hierbij beëindig ik ook deze vlog. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker een like achter. En dan is er nog maar één ding dat ik zou willen zeggen. En dat is tot later. Doei.